We denken er niet gelijk aan, maar het waterschap is overal. Wij zorgen ervoor dat ons water schoon blijft, dat onze dijken sterk blijven, de duinen stevig. En dat waterkeringen zoals deze het doen, bij hoogwater en bij ontijden. Het waterschap onderhoudt dat fietspad door de polder en zorgt voor de natuur eromheen. Hier willen we zoveel mogelijk verschillende bomen, planten en dieren hebben. Vanwege klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreem weer. Daarom moderniseren we gemalen en waterzuiveringen En maken we ze energiezuiniger. Dit alles doet waterschap Hollandse Delta 365 dagen per jaar. Zodat sloten en meren schoon blijven, zodat wij van het water kunnen blijven genieten. En de boeren? Gewoon kunnen beregenen. Wij zorgen voor een veilige en leefbare Hollandse Delta. Nu en in de toekomst.